Wel, mensen die me kennen zullen het misschien niet zeggen, maar ja, ik ben super zenuwachtig. Ik praat normaal heel veel en nu vind ik het opeens heel spannend. Uh, je hoort misschien ook aan mijn ademhaling, het zit even hoog. Uh, dus ik ga proberen rustig te worden uh, en mijn best doen en jullie mee te nemen in het praatje. Uh, zoals Manuela al zei, ik ben dus projectmanager, een echte, in hart en nieren. Uh, dat wil zeggen dat ik uh, eigenlijk alles altijd onder controle wil houden. Uh, dat ik iets organiseert dus heel makkelijk afgaat. En dat ik enorm van lijstjes hou. Dus nou, ik ga niet naar Lowlands zonder paklijst. Ik ben de ceremoniemeester van de vriendengroep. En uh, ja, ik ben eigenlijk altijd op tijd. En wat Jan me ook al zei, daar heb ik dus mijn werk van gemaakt, van managen. En al acht jaar uh, met heel veel liefde en plezier bij Les Level. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het. Focus op het project, of het manager voor velen niet aan de orde is, want uh, wie is hier allemaal zelfstandig of freelancer? Ja, dus dan moet je het managen van je werk eigenlijk gewoon continu bij doen. Uh, in mijn talk probeer ik daarom wat handvatten te geven, uh, en misschien wat tips te geven wat ja, je toch mee kan nemen als het niet je focus van je dagelijkse bezigheden is. Uh, dat is dus ook een onderwerp, hoe hou je grip op je project? Je opdrachtgever en dat is ook het resultaat. Nou, ik probeer alles aan te raken, dus ik kan niet van alles in de detail in gaan. Dus het is een, ja, een globaal overzicht van waar, wat projectmanagement allemaal behoudt. Dus daar ga ik eerst even bij stilstaan. Daarna neem ik jullie mee in de verschillende fases die eigenlijk de werk, project allemaal doorloopt. Je hebt verschillende methodieken die je kan gebruiken en inzetten. Daar sta ik even bij stil. En het is wel leuk om uh, wat valkuilen en succesfactoren bij stil te staan, want dat gaat altijd wel een keer fout. Um, misschien is het meer voor mezelf. <lacht> de kop is er ook. Dus, uh, dat heb ik overleefd. Um, en we beginnen bij het begin. Wat is projectmanagement? Projectmanagement is de manier hoe projecten georganiseerd, voorbereid, gepland en uitgevoerd en afgerond gaan worden. Natuurlijk altijd met als doel om een succesvol project op te leveren. Maar om goed te weten wat of succesvol is, is het wel heel fijn om te weten wat de kaders zijn wat het succes gaat definiëren. En, wat, uh, en die kaders en die het project dus eigenlijk uh, nou ja, kaderen uh, zijn gedefinieerd op drie pilaren. Scope, budget en tijd. De scope is eigenlijk van ja, wat gaan we bouwen? Wat definieert het project? Budget is hoeveel tijd of nou hoeveel uur vaak in ons business mogen erin steken. en tijd hoe lang mag het duren. Het is super belangrijk om deze drie pijlers continu in balans te hebben, want dat zegt iets over de kwaliteit die je kan, erin kan stoppen. Dat zijn ook gelijk de pilaren die altijd gaan bewegen, al waar vragen over komen door opdrachtgevers, want kan het niet goedkoper? In het begin van het traject wordt vaak gevraagd van, ja, maar waarom moet het dan zoveel kosten? Door het als pilaar te zien en te besef, natuurlijk kan het goedkoper, maar als een pilaar gaat bewegen, betekent ook dat de andere twee pilaren mee moeten bewegen. Dus als je budget minder moet, dan zeg je ook: Ja, hartstikke leuk, maar dan gaan we ook even praten over doorlooptijd en, uh, en budget. Want anders moet je in moeten op kwaliteit, en dat wil je meestal ook niet. Of als er wordt gevraagd van oké, okay, ja, maar kan het toch niet iets eerder af, maatje eerder, want we hebben dit uh, een deadline die we moeten halen, ja prima, heb je jet erbij, want misschien kunnen we extra resources inhalen of, of uh, we gaan wat minder features opleveren, want of we zeggen van ja, ik kan ook dingen gaan afraffelen, maar dat wil de meeste opdrachtgevers willen dat ook niet. Dus die pilaren die komen eigenlijk wat mij betreft altijd door je project, uh, komen die terug. En het is ook heel fijn om die opdrachtgever vanaf begin af aan daar bewust van te maken. Van, ja, het is niet dat ik zomaar iets hoef dat het zoveel tijd kost. Het is gewoon continu met elkaar in balans en daarover in gesprek gaan met de opdrachtgever zorgt wat voor mij betreft ook dat voor heel veel transparantie. Dat je dus kan zeggen, ja, als jij iets meer, meer wil, ja, dan is de logische wijze dat deze pilaar ook mee moet bewegen, anders gaat de kwaliteit niet in zin. Want er zijn namelijk altijd factoren gedurende het project die van invloed zijn op die kaders. Op je project. Um, dit zijn die factoren. Ik wil even per nou, bloemblad uh, bloem. bij stilstaan. Want dit zijn de factoren die je als projectmanager hebt of, die, nou, of als uh, zelfstandige die je in controle kan houden, want die hebben altijd invloed op je project. Je team. Nou, team. Je kan een groot team hebben, maar je kan ook een klein team hebben en jezelf alleen als team zien, samen met je opdrachtgever. Hoe groot of klein het dan ook is, je hebt altijd te maken met een team. En een opdracht. Ja. Nou, sorry. Uh, en uh, het is superbelangrijk om te beseffen dat de samenwerking in het team het succes bepaalt. En uh, het klinkt allemaal hartstikke cliché, maar als het ik, als het als een team op elkaar ingespeeld is en als je al jaren met elkaar samenwerkt, dan gaat het eigenlijk vlekkeloos. Dan ben je als projectmanager eigenlijk overbodig. Zo zei Paul dat vorige week tegen mij. Met. En dat klopt, dat bij je als projectmanager hoef je eigenlijk niets te doen en ben je onzichtbaar. Toch is dat niet altijd de realiteit, want je hebt altijd te maken met verschillende momenten, verschillende agendas, uh, iedereen is druk, uh, wanneer werk jij er aan, wanneer werkt zij er aan, en hoe ga je zorgen dat je dan toch in zin bent. Het is dus als projectmanager of als iemand die zich verantwoordelijk voelt om het project te managen, super belangrijk om werkafspraken onderling te maken. Wanneer verwacht je wat van elkaar? Hoeveel tijd stop jij erin? Wanneer heb jij tijd voor dat? Wanneer komen we bij elkaar en hoe doen we dat? Nou, er zijn superveel tools voor in te zetten, projectmanagement tools. Wij gebruiken bijvoorbeeld Asada, Updates, Slack, om slack, continu met elkaar uh, in gesprek te zijn over die planning en die dynamiek. Dus als projectmanager heb je gewoon echt de knop in handen van hoe ga ik mijn team en mijn collega's faciliteren? De opdrachtgever. Wie werkt hier allemaal voor opdrachtgevers? Nou, in Europe was er een tolp van waarom, kost een website, of waarom duurt een website uh, uh, die normaal in vijf dagen kan bouwen met een, voor een opdrachtgever opeens zes weken. Nou, de opdrachtgever krijgt er dus gratis bij en eigenlijk is het een extra laagje dynamiek en politiek die, je, ja, die het project gewoon enorm veel complexer maakt dan dat het eigenlijk is, even een website ontwikkelen. De opdrachtgever heeft een andere cultuur, een manier, andere manier van werken waar je gewoon wel het beste van moet maken, Maar je hebt elkaar nodig. De opdrachtgever heeft alle kennis en jij wil zoveel mogelijk kennis en samen moet je het beste mogelijk realiseren. In de ideale wereld heb je de juiste uh, persoon aan tafel om, uh, van de opdrachtgever om uh, het project zeg maar, te gaan realiseren. In de praktijk, dat herkennen jullie misschien allemaal, is vaak de beslisser en de projectleider stiekem totaal twee verschillende personen. Ik raad altijd iedereen aan, of dat probeer ik in mijn projecten, om altijd goed die stakeholders in kaart te brengen van te worden. Ja, Oké, okay, maar wie beslist nou echt? Jij wordt wel naar voren geduwd als projectleider, maar mag jij nog beslissen over die drie pijlers waar we het in het begin over hadden? Wat nou als ik zeg dat er misschien wel budget bij moet omdat er iets onvoorzien is? Ja, wie heb jij nou weer nodig? Dus daar in het begin even bij stilstaan van wie zijn die stakeholders, wie beslist en wie heb je nodig om dit tot een succes te laten uh, uh, opleveren, uh, is goed om dat in kaart te brengen. En dan hebben we nog externe factoren, die je niet altijd uh, van tevoren uh, weet, maar die zijn altijd wel onvoorziene dingen die je opeens mee te maken krijgt. Je hebt, ja... Meestal te maken met bijvoorbeeld externe bedrijven die je nodig hebt om een succesvol project op te leveren. Denk aan hostingpartijen, eh, online marketingbureaus die, waar je samen iets van, waar je iets van nodig hebt. Of, nou, ja, je, de stadseizoenen, seizoenen. Ja, dus denk je, seizoenen, eh, nou, veranderen van seizoenen of bijvoorbeeld temperatuur of dingen die invloed kunnen hebben dat iets vroeger moet of iets later moet, eh, budgetten moeten op. Nou, er zijn, altijd, ja, er zijn heel veel redenen te bedenken waarom, eh, waarom opdrachtgever <tie> eigenlijk toch iets anders wil dan dat ze van tevoren zegt. Dus daarnaar vragen en goed in kaart brengen van wat is, waarom wil je 1 januari live? Werk jij op nieuwjaar of waar, waarom moet het zeg maar allemaal voor die tijd afgerotten? Door daar door te vragen kom je altijd tot nieuwe inzichten. En waarom ik hier seizoenen bij neer heb gezet is omdat ik omdat ik dat nog vers in mijn hoofd had, maar voor het RIVM hebben wij een keer een website over de processierups mogen maken. Alleen toen was het een het voorjaar opeens, extreem lange periode, super warm weer, werd die deadline van die website opeens het allerhaast vervroegd, want die informatiewebsite van die processierups moest vandaan. Ja, ik had geen idee, ik had er ook nooit naar gevraagd. Van ja, wat kan nou? De deadline vervroegen of verlaten? Of, nee. Dus beter te snappen waarom soms iets is, ja, dat helpt wel om ook dat in controle te houden. En dan heb jij als manager nog controle over de methodiek die je gaat inzetten om je project op te delen in fases of om uh, werkafspraken te maken. Er zijn gewoon in onze business gewoon tal van methodieken die je het leven iets makkelijker kunnen maken. En daar kom ik later nog even op terug, want uh, los van een methodiek doorloopt een project eigenlijk altijd verschillende fases. Uh, op hoofdlijn heb ik hier, hier nu vier uiteengezet, maar eigenlijk gaat het niet zozeer over hoeveel en wat exact de fases is. Het is meer dat je beseft en te, kan proberen om wat voor methodiek je ook inzet, je project op te delen in fases, omdat dat voor jezelf helpt om je project iets kleiner te maken, af te bakenen en ook om beslissingsmomenten bij de opdrachtgever te forceren. Um, zo zie ik het sales traject echt als iets, een los project eigenlijk, of als een soort van pre-project voordat we aan de slag gaan en het heeft altijd een concrete offerte als output. Wij zorgen ook vaak dat we een flexibel onderdeel in die offerte hebben, omdat we stiekem nog van tevoren niet altijd alles weten. Daarom doen wij de conceptfase en de verkenningsfase eigenlijk los van de daadwerkelijke realisatie, want vaak moeten we eigenlijk nog een soort van ja, onderzoeken wat er, ja, hoeveel tijd in gaat kosten, kost, omdat we simpelweg geen idee hebben hoe uitdagend het gaat zijn. Als we alle vraagtekens weg hebben genomen, dan gaan wij de realisatiefase in. Die delen we vervolgens ook weer op en nou, daarna gaat een website bij ons altijd in onderhoud en gaan we die verder uitdagen. Een verder traject uh, stiekem duurt die misschien wel herkenbaar voor iedereen langer dan dat je van tevoren altijd denkt of wil en zijn er altijd veel meer gesprekken nodig dan je van tevoren denkt of wil, ligt eraan. Uh, maar toch lijken die gesprekken als het als projectmanager bekijkt super waardevol. Voor uiteindelijk, om, hoe, mee, hoe beter je weet wat je van elkaar verwacht, hoe beter het project ook weer te managen is. Want hoe duidelijker de afspraken en hoe pre, concreter ze zijn, hoe beter ook die pilaren uh, uh, specifiek gemaakt zijn. Dus hier de tijd voor nemen en dan nog maar een meeting en nog maar de meeting, ook al denk je af en toe, ja hallo wanneer gaan we nou een handtekening zetten, ja ik, ik zal adviseren, zeer, ja het er zoveel tijd in dat het nodig is, want stiekem heb je eigenlijk uiteindelijk ook al veel afgemaakt. En een verkenningsfase, um, nou, in Scrum noem je het bijvoorbeeld sprint 0, of het is een periode waar je eigenlijk uh, het concept kan neerzetten, maar ook waarin je bijvoorbeeld prototypes kan opleveren. Wij worden heel vaak gevraagd, ja, hoeveel kost het om te koppelen met X? Nou ja, we hebben nog nooit gekoppeld met X, dus we hebben geen idee. Nou, maar ja, wil toch een prijsje. Nou, oké, okay. zullen we dan een middenweg zoeken, zullen we zeggen, oké, okay, we gaan eens tien dagen investeren in de verkenningsfase, gaan we kijken hoe ver we komen tot een MVP. Dus dat soort dingen zitten wel eens in de verkenningsfase. Maar ook, hoe gaan we visueel prototype uh, uitwerken? Dus hoe vertaal je een look en feel die ze al hebben, of op een, op een, op een uh, huisstijl, hoe gaan we dat vertalen naar een verfrissende nieuwe digitale stijl? Dus in onze verkenningsfase uh, gaan we niet alleen maar creatieve sessies doen aan houden. de, de post-its doen we ook. Maar wij dus om de klant ook echt op boord te houden, zorgen wij altijd dat we voor alles prototypes opleveren en voor alles ook gewoon iets fysiek overhandigen. Dat wat vervolgens ook desgewenst weer in deze fase getest kan worden met de gebruikers. En dan de realisatiefase. Doordat wij best veel tijd stoppen in de realisatiefase, uh, in de verkenningsfase, is eigenlijk dit een inkoppertje. Uh, we weten precies wat we gaan doen en wie het gaat doen. Uh, en daardoor kunnen we wel efficiënt deze fase insteken. Alleen we delen wel altijd op. Want bij ons merken er meerdere disciplines aan de daadwerkelijke realisatie en wanneer welke disciplines aan de slag gaan dat is daar afhankelijk van de methodiek die je inzet daar kom ik dus straks op terug uh, maar wij werken alle designs uh, helemaal op maat uit in verschillende stages en allemaal zorgen we dat die toegankelijk, digitaal toegankelijk zijn uh, afhankelijk van welke methodiek Maar frontend uh, werkt alle, alles uit in, uh, in maatwerkblokken en onze backenders die zitten echt in een los team en die maken alle maatwerkfunctionaliteiten. functionaliteiten um, onze DevOps collega's, onze hosting collega's zijn ook een onderdeel van het team die zorgen altijd dat we van begin af aan in het traject een, een O-TAP-straat hebben, dus een test, acceptatie en productie server zodat we alles wat we doen of willen testen ook direct kunnen opleveren aan opdrachtgever en uh, dat dat niet pas aan het einde nog komt um, daarnaast is de opdrachtgever bij ons vaak verantwoordelijk voor de content die zien we ook echt als onderdeel van een team en dat is ook echt een losse discipline van hoe zorgen we dat die content zo snel mogelijk in de site komt niet pas op het einde wat nou met de migratie is of dat alles handmatig wordt opgevoerd en we proberen zoveel mogelijk alles vanaf het begin af aan te testen verschillende standaarden denk aan performance security uh, toegankelijkheid et cetera browser testing uh, en dan uh, de live release, daar neemt ook echt een moment voor uh, waarin je zeg maar, je project echt gaat overdragen of op, op, op productie productieserver zetten en dat je heel zorgvuldig alles gaat nalopen. Een lekker cliché, maar een website is nooit af. Uh, dan proberen we ook altijd aan onze opdrachtgevers mee te geven. We zeggen liever, nou, investeer in je eerste release juist iets minder uh, en ga daarna uh, doorontwikkelen. Dus uh, bij ons is als website live staat, dan wordt die ook echt gewoon een soort van uh, symbolisch overgedragen naar een andere afdeling. Dat is bij ons als supportafdeling, wat jij zegt: Ja, nu is die af. Weet je wel, nu is dit, deze fase afgerond en nu gaan we een andere fase in. En dat is dat we gaan onderhouden en naar wens gaan doorontwikkelen. Dat niet iedereen wil doorontwikkelen, maar daar proberen we wel naar te sturen, want dan pas ga je inzicht te krijgen in van jouw wat werkt, wat werkt niet. Uh, en op basis van ja, data die je dan daarna gaat vergaren, kan je echt nog goed fine-tunen. Ik heb het nu een paar keer gezegd, um, er zijn meerdere methodieken die je kan inzetten als projectmanager of als, als projectlid. Uh, um, in onze business zijn er eigenlijk twee stromingen te definiëren. Um, dat is de, uh, de agile processen, uh, de agile methodieken waar Scrum uh, misschien het bekendste framework van is. Daarnaast heb je nog heel veel uh, uh, traditionele methodieken, uh, waarvan de waterval, uh, prinses 2 misschien ook bekend, wel een bekende is, dat is een uh, opeenvolgend op, op proces uh, van disciplines. En dat betekent eigenlijk dat elke fase of elke discipline de output is, uh, de output van elke fase weer de input is voor de volgende. Het is super gekaderd, dat doe je dan, dat doe je dan. En de opdrachtgever moet voor deze fase dit doen, en voor dit uh, moet hij dan dat aanleveren. En dat zorgt als, nou ja, als projectmanager lekker overzichtelijk. Van, nou, we gaan pas verder als dit is goedgekeurd. En dan is dus het erg lekker gekaderd voor mensen die van lijstjes houden. Uh, maar agile is weer meer, uh, wordt er meer gestuurd op samenwerking. Dus het voordeel van weer meer agile werken is dat je met al die disciplines niet op elkaar gaat wachten, maar tegelijk in een iteratief proces samen gaat werken. Dus je werkt in een multidisciplinair team niet per fase, maar je gaat met z'n allen in een, in, een, in een cyclus samenwerken en je zorgt dat je in elke cyclus ook daadwerkelijk iets oplevert. Een werkend product wat getest kan worden en vervolgens weer in diezelfde cyclus verbeterd kan worden. Nou, dus. Wanneer zet je nou even, of wat heeft ons voorkeur, uh, dat vind ik nu lastig te zeggen omdat het sterk afhankelijk is van de vraag en de opdrachtgever. Iteratief werken en in een cyclus en, en niet zo goed weten wat wanneer gaat gebeuren, dan moet je kunnen, dan moet je elkaar vertrouwen. En dat is eigenlijk meer te gebruiken als het echt een complex product is. Dus je wil weten van oké, okay, uh, we willen iets onderzoeken of we hebben een idee, we, hebben, we zien kansen in de markt en daar moeten we gewoon iets briljants voor vinden, maar we weten nog niet precies wat. Nou, raad ik altijd aan om meer agile methodiek in te zetten of te scrummen of er zijn ook andere. Um, maar als je weet van ja, het moet de website worden, uh, zeg zes uh, verschillende typen pagina's, zoveel blokken, uh, die en die functionaliteit. We hebben het al 80 keer gedaan. Ja, ga niet scrummen of agile inzetten, want dan heb je heel veel overhead aan die, aan, aan die communicatie. Ga dan lekker gewoon van proces tot proces die fases door, want je weet precies hoe het werkt en dan moet je vooral niet moeilijker maken dat het is. Maar het kan ook als zelfstandig super interessant zijn om af en toe wel wat vaker eens te kijken van oké okay, kan ik toch wat meer agile mindset of methodieken verkopen in plaats van exact een prijsje verkopen. Want uh, ja, eigenlijk lopen wij altijd uit de uren, ook al dat moet ik misschien niet zeggen. Uh, <lacht> <lacht> ook al doe ik, doen we zo, maar, doen we zo ons best. Uh, gaat nooit goed. Uh, uh, we proberen daar steeds beter grip op te hebben. waarom is dat dan en hoe gaat dat dan? En Nou dat kan ik nu allemaal goed lullen, maar uh, ja, het herkenen. is gewoon ontzettend lastig. Ik denk dat iedereen dat herkent. Dus wij proberen dus ook steeds vaker uh, agile te verkopen, uh, omdat het gewoon slimmer is. Als we bijna geen idee hebben wat er exact moet gebeuren, dan proberen we uh, zoveel mogelijk agile te verkopen. Want dat is het interessante van agile is dat je niet je deals sluit op. Scope, dus van ik beloof dat, het, dat je een werkend x en y uh, krijgt. Nee, ik beloof dat we met de briljantste mensen die wij in huis hebben, een team vormen en jou volledig uh, gaan faciliteren om jouw idee concreet een product van te maken. Maar Daar moet jij aan meewerken, werken, jij moet de, uh, ideeën geven en ja, je hebt eigenlijk een heel team van experts voor beschikking om iets te gaan onderzoeken samen. Het is een lastige om te verkopen, het gaat echt over vertrouwen, eh, eh, maar over het algemeen zorgt dit wel voor veel betere kwalitatieve producten. Omdat je zo intensief met je opdrachtgever samenwerkt en echt focust op van, ja, wat moet het voor probleem oplossen of wat wordt het voor innovatief doel wat we willen bereiken met dit product. Dat je echt samen heel erg eh, op... ja voor dat doel gaat streven en niet zozeer van oké okay, ik ben uh, frontender en ik wacht tot dat de UX er die designs aanlevert en dan ga ik dat bouwen en door. Um, dus, nou, ik, het is de moeite waard. Ook al is het uh, soms wat intensief. Um, is het een... dat, Tuurlijk, dat... Yeah. Ja. Voor de mensen die misschien niet zo ervaren zijn met Scrum zoals ik. Ja. Uh, yeah. kun, kun je een voorbeeld geven van een project en hoe dat er dan ongeveer uitziet? Met uh, ja, uh, we hebben een app gebouwd voor uh, nature Today. Uh, die wilde een app waarin heel veel data bij elkaar kwam, met heel veel data en die, die vroegen aan ons, ja we willen dat combineren met geolocatie. We willen dat iemand naar buiten stapt en op zijn mobieltje een beetje kan klikken. En dat ze dan zien ook. Oh, dan zal die vogel wel in die boom zitten. Of, oh, daar komen heel vaak uh, veldmuisjes hier te... Uh, dus, uh, ik bedoel, de, de natuur, verschillende uh, vrijwilligersorganisaties die voeren allemaal in wat voor diertjes die ze in de tuin zien. En nou, ze willen al die data bij elkaar brengen en dat dan een laag van geolocatie erbij toevoegen en dat dan allemaal in een app. Dat was het. Ja, geen idee hebben we nog nooit gedaan. Ja, heel veel bronnen, 20 bronnen waar we mee konden koppelen. Ja, dus als je weer terug gaat naar die driehoek, we zaten echt heel erg in het complex. Uh, we moesten samen echt gewoon gaan, uh, gaan uitzoeken oké okay, ja, we hebben een missie, fantastisch, uh, maar hoe we dat gaan realiseren, weten we niet. Ja, we kunnen heel erg water van hebben. dat betekent oké, okay, we gaan x uur stoppen in concept, dan gaan we dat designen, dan gaan we dat bouwen, geen idee wat er dan uiteindelijk aan het einde staat. Wij dachten oké, okay, wat moet het kunnen, laten we beginnen met één databron en zorgen dat we in één sprint. Dat een beetje mooi vormgeven, dat je gewoon simpel een view hebt, dat je naar buiten kan stappen, je, je, je, je locatie kan aanzetten. Dus dat je maar eens met twee koppelingen begint. En dat, uh, dat er maar één view is, dat je maar in die app alleen dat kan en meer nog niet. En in de volgende sprint zeg je, oké, okay, ja, dit werkt zo goed. En uh, oh, dat wordt al gedownload, oh, mensen vinden het dan leuk. Nou, zullen we dan eens nog die andere uh, koppelingen gaan toevoegen, die andere bronnen. Dus je gaat op een hele andere manier werken naar een eindproduct. Uh, in plaats van dat je echt het per fase doet. Is dat een beetje? En uh... ja, uh, ja ik, ik, ik kan wel, misschien moet ik de volgende keer een scrum praatje indienen. Ik heb het bewust een beetje op een blakkershop gehouden. Want je nee, nee. kan uren hooren op scrum. scrum. Maar wat of ik net zei, ja, wat, of, maar wat voor methodiek je ook, ook uh, inzet. Of wat voor soort co complex project het ook is. Bij ons gaat het altijd wel fout. Dus uh, voor mij is het ook niet zo graag of het een keer fout gaat, nee er zijn altijd gewoon momenten in je project dat je denkt oeh, die had ik niet voorzien of ai, uh, nou ja, je kent het allemaal van ook oh wel denk je het zo goed te kaderen, er ja, had wel een reden waarom het toch even niet zo lekker loopt. Uh, ik zei net steek vooral heel veel tijd in je sales traject uh, je stopt daar je energie, je liefde en je positiviteit in, maar uit ervaring zit gewoon in beide. Maar je zit soms heel anders in een sales traject of qua mindset en qua visie aan tafel dan dat je vervolgens als projectmanager doet of je moet echt zelf het werk met gaan realiseren. Tuurlijk in het eerste gesprek je alles kan. Nee maar het is niet zo moeilijk. Of nee, je hebt al vaker gedaan. Oeh, maar je hebt niet alles doorgevraagd. En dus je denkt, oeh ja, je missie is logischerwijs iets anders in je salesgesprek dan dat je vervolgens het drie maanden later doet. Hier hebben we eigenlijk altijd wel weer te maken. We spotten we wel eens: oh, wie heeft dit nou weer gezegd of wie heeft dit nou weer beloofd. Uh, dus we proberen soms ook wel met een projectmanager en iemand te zeggen bewust oké, okay, zit jij er om die reden aan tafel, dan zit ik er meer met een sceptische uh, link aan tafel om dit te voorkomen. Maar je kan het meer accepteren dat dit altijd gewoon gebeurt. En uh, natuurlijk zeggen wij, ja, wij maken nooit foutjes. Nou, wij maken altijd foutjes, dus het is ook weer van, oké, okay, nu zorgen we dat we zo snel mogelijk die foutjes zien, zo snel mogelijk die bugs eruit halen en dat dan ook weer fixen. Want ja, het is gewoon denk ik heel menselijk dat je, ja, zeker bij grote projecten, projecten, dat je gewoon af en toe wel eens een foutje maakt of details uit het oog verliest. Um, en ja, je opdrachtgever krijg je gratis bij, ook voor veel, veel opdrachtgevers is het ook maar gewoon uh, hun werk. En ik wil met alle liefde hun best om dit zo snel mogelijk tot een succes te maken. Maar je hebt gewoon ook te maken met verschillen verschil vaak in manier van communiceren of cultuur. Ik heb nu weer een opdrachtgever, die heb ik al anderhalve weken niks van gehoord. Geen idee waarom. Uh, ja, het is gewoon af en toe heel belangrijk om te investeren in die relatie. Maar je, ja, je kan er ook van uitgaan dat het niet altijd even soepel gaat. Dus voor ons is dat ja wel een valkuil van ja, als je anderhalve weken niks hoort, ja. Waarom horen we niks? Even zeven druk. Uh, ja, het is wel super irritant, maar ja, je loopt er wel tegenaan. En nou, in datzelfde project, uh, nou, we zijn al in de verkenningsfase, zitten we nu in. En uh, nou, we hadden alle stevongers dacht we in kaart te hebben, maar uh, opeens komt er nu na een paar weken toch een discussie. Was het doel nou leden werven of was het doel nou leden behouden? Ja, als concepteur of UX-designer is dat wel een fundamenteel verschil in doelstelling. van waar of Wat is nou exact het doel van die site? Dus dan blijkt, nou, blijkt ook dat de juiste project ook misschien niet aan tafel zat in de eerste gesprekken. Want de directeur wil eigenlijk toch wel misschien iets anders. Ja, Dat zorgt enorm voor ja, dat je als UX denkt, ja, of als, dan ga ik toch eens even anders naar mijn, naar mijn uh, gedane werk kijken. En ik moet eerst project nog meemaken dat we niet denken. Uh, Oh, die waren we vergeten. Dat we denken, oh, we hebben het zo goed ook gekend. En alle technische uitdagingen in kaart gebracht. Uh, maar er zijn altijd wel onvoorziene werkzaamheden die, uh, die je tegenkomt. Dus dan kan je beter maar van uitgaan dat je ze tegenkomt. Omdat je ze laat uh, dat je van schrikt. Oh, ja. oh nou, ja, laat ze dat nee, heb ik net al een beetje gezegd, de opdrachtgever die dus misschien niet helemaal de mandaat, mandaat heeft om de juiste beslissingen te maken. Dus uh, ja, als, er, als het moeilijk wordt, is het wel heel fijn dat je weet bij wie moeten we nou zijn om echt de pijnpunten te bespreken. Nou, ik dacht het is leuk om te laten zien. Het is wel heel dramatisch, maar uh, wij doen het niet perfect. Uh, dit is een print screen van ons uurregistratiesysteem. Deze heb ik gemanaged als projectmanager. Oh. Uh, deze ging mis, heel erg mis. Uh, ik kan de details vertellen, maar de, de opdrachtgever vroeg vooral, de opdrachtgever wat ik dacht dat de opdrachtgever had, houd het vooral heel simpel. Ik kan één ding vertellen, het is niet simpel geworden. Uh, maar het project staat wel. Uh, en ze zijn super blij nog. Uh, heel eerlijk, we hebben water bij de wijn gedaan, dat zie je. Heel veel. Maar zij hebben ook water bij de wijn gedaan. Uh, dus als je heel erg ja, op, op, op, naar de urenregistratie uh, kijkt, dan denk je, nou dat is het grootste vlogproject die je ooit hebt meegemaakt. Nou, daar zijn we niet helemaal, uh, er zijn mening over, <laughs> verschillende meningen over. Zij uh, zijn super blij, ze zijn nog steeds klant van ons, we zijn dat van doorontwikkelen. Uh, ze nemen ook nog heel veel andere diensten af dan dat je daarnet in de urenregistratiesysteem uh, zag. Uh, want er zijn een aantal dingen, los van welke methodiek je ook inzet of wat voor uh, project het ook is. Er zijn gewoon dingen die we afgesproken hebben met elkaar. Dat doen we altijd. Het verwachten van opdrachtgevers, maar het verwachten van ook de projectmanagers. En dus dat we de lijntjes kort houden en het klinkt echt zo'n inkopper, maar we communiceren in een vaste ritme. En dat vaste ritme vinden we echt cruciaal, dus voor fietsersbond.nl communiceer ik elke dinsdag om vier uur doe ik een wekelijkse update. Ook al heb ik niks te zeggen omdat ze anderhalve week niks heeft laten horen en ik wacht nog steeds op input, dan communiceer ik weer dat ik nog steeds wacht op input en dat, ik fijn, dat bevraag ik ook gelijk van hé, hey, ik heb niks van je hoort, is er wat, of zou je dat de volgende keer laten, willen laten weten, want nu zit er vijf man op je te wachten. Dat doe ik iets liever, dan dat ik zo probeer ik dan wel positief in te steken, maar dat vaste ritme en van altijd communiceren, ook waar is er niks te communiceren, dat, dat is voor mij echt ja, zo simpel, maar dat werkt echt als een trein. Ik wil iets anders zeggen. Um, dus wat tof, ja, dat raakt eigenlijk ook dit, dit punt. Ook al zijn we geïrriteerd, ook al lopen we even vast, ook al weten weet we het gewoon even niet. Dan zeggen we oh ja. Ik ben niet heel technisch, maar we dachten iets. Um, nou, misschien moet ik het gewoon niet doen. Uh, we weten het gewoon even niet. En dan zeggen we daar wel bij wat we niet precies weten en waarom we het niet weten. Dat, ja, dat team helpt mij dan om dat in jip van Janneke daarop te vertalen. En dat super transparant te laten weten van ja, we doen ons best en we hopen vrijdag goed nieuws te hebben, maar we lopen gewoon even vast, dan weet je dat. Uh, dus in die wekelijks update alles laten weten. Uh, en dat ook opleveren. Dus uh, zoals ik net zei, ja, zorg dat je gelijk vanaf een keer een testomgeving hebt of dat je tools inzet om dingen te laten zien, prototypes te laten zien. Zodat ook na uh, eerste creatieve sessie waarin soms. Is dit nou nodig met die post-its plakken? Ja, zorg dat je na het einde van het plakken van die post ook daadwerkelijk iets oplevert. Van ja, kijk, dit hebben wij, dit waren voor ons, uh, dit hebben we geleerd uit die sessie. En Wij gaan nu die richting op. Wij zien nu, we hebben het zo gemapt. Hier heb je het, klopt dit, heb ik denk ook hetzelfde over en door. Dus ook designs en alles leven op per week. Dus ook al eens nog helemaal niet af. Soms vinden collega's dat lastig, specialist. Oeh, ja, nee, maar ik wil er nog iets langer over nadenken. Dus hij, ja, maakt het niet uit. Ik ga, ga het nu sturen. En dan uh, zorgen we ook dat gewoon collega's continu kunnen blijven updaten, maar dat ze in ieder geval gewoon transparant alles ja. kunnen zien. Het is nooit helemaal perfect of af. Ik wil even vraagje bij, hoe doe je dat dan bij bijvoorbeeld design op, ja? en je weet eigenlijk dat de versie die jouw collega's perfect is, niet helemaal af is, dus je weet dat ze feedback kunnen leveren, terwijl ze de context niet hebben gezien, hoe maak je daar dan? Voor? Oh ja, ik probeer wel de context ja. wel altijd uitschrijven. Okay. Ja, dus uh, de richting die het opgaat en de visie erachter en waarom en waar ze dus ook nog misschien niet van moeten schrikken, dat probeer ik ook zo transparant uit, uh, uit te schrijven van oké, okay, dit is een eerste sitemap, maar uh, we willen nog wel wat kritisch naar de architectuur kijken, want we hebben dit en dit nog niet helemaal uh, op de gericht, maar we zitten nu een beetje deze kant op. Uh, en dan probeer ik dat wel... Uh, en ook feedback op iets wat we dachten, ja, dit wisten we al, of ja, de, dat wilde ik morgen pas aanpassen. Ik denk, ja, ja, dan weten we het nu extra goed dat ze inderdaad ook die kant op willen dus uh, feedback op iets wat je morgen gaat doen vind ik ook prima. Maar als je specialist bent is het soms wel een beetje pijnlijk dus... Uh, nou, um, choose your battles. Uh, je zag, uh, um, je kan alles over, over uh, pijlers en kaders en balans hebben. Maar ja, we zijn allemaal mensen. En soms heb je gewoon wat menselijke touch en liefde nodig om het project weer te zijn. voor elkaar, dus ja, wees super strikt uh, als, project, als manager. Maar ja, af en toe uh, kan je ook je menselijke uh, gevoel laten spreken. En gewoon denken, ja, volgens mij denken we allemaal beter dat we nu dit moeten doen. Um, en ook met. Wij evalueren intern zoveel mogelijk, maar ook met de opdrachtgever. Dus dat project van die uurregistratie die zoveel uit de uren is gelopen, dat hebben we ook met de opdrachtgever geëvalueerd. We hebben ook laten zien wat het ons gekost heeft, wat of wij hebben geïnvesteerd. Ook uh, Samen zijn we op zoek gegaan van hoe zijn we nou zo uit elkaar gegroeid in die periode? Uh, wat is daar misgegaan? En juist ook dat met de klanten bespreken krijg je ook, krijg je ook veel beter begrip van oké, okay, maar zo zagen jullie dat. Oh, dan hadden wij veel eerder dat moeten zeggen. Of, ja, het evalueren, ook al is dat soms een beetje pijnlijk, uh, ja, gewoon doen. Zeker als projectmanager vind ik het super pijnlijk. Ik vind het, vind het ook wel nooit leuk om te doen, maar wel belangrijk. Uh, even je ego opzij zetten. Vreemd met de Q, we hebben nog maar een paar minuutjes. Uh, dit was een globaal uh, kijkje in, ja, in verschillende facetten van projectmanagement en waar je uh, aan zou kunnen, welke knoppen je ter beschikking hebt en welke kaders je hebt om te managen. Uh, samenvatten wil ik nog bij stilstaan, uh, ja die driehoek, dus die pilaren, probeer die gewoon van begin af eind tot het eind gewoon in balans te houden of daar in ieder geval met je team en je opdrachtgever over in gesprek te gaan, dus wat is je scope, je budget en hoe lang mogen we erover doen, uh, zet RGL projectmethodiek in of verkoop RGL altijd iets je uh, complexe producten gaat, uh, gaat neerzetten. En gebruik gewoon een strakke fasering als je precies weet uh, wat je moet gaan doen. Uh, Communiceer altijd op vast moment en super transparant um, en leuk kwaliteit. Dat was hem, dank jullie wel.